Ik ben Lester Curves en ik ben 12 jaar oud. Ik ben Manon en ik ben 22 jaar. Uh, ik ben Helijn, ik ben 15 jaar en ik schaam. Waarom heb je eigenlijk voor deze hobby gekozen? Puur toeval, denk ik. ik ben op tv heb ik dat gezien, ik had daar zin in omdat ik gewoon het een leuke sport vond. Het heeft me fysiek en ook veel met denken te maken en ook veel vrienden van mij die het al deden. Mijn vader heeft vroeger ook nog geschermd, maar het was eigenlijk op een moment dat mijn broer en ik aan het zoeken waren naar een nieuwe sport. En dan zijn we zo op schermen gekomen. Hoe gaat een training te werk? Uh, eerst is er een opwarming, daarna zijn er technische oefeningen en daarna wedstrijdjes. Wat is de reactie van uw uh, ouders? Uh, ze vinden het heel positief. Ze, uh, ze vinden het heel tof dat je dat doet. Ze vinden het heel leuk dat ik deze sport doe en soms als ze komen kijken op toernooien vinden ze het wel heel ingewikkeld om de sport te volgen, maar ze vinden het wel heel leuk. En Qua kledij en bescherming, dat is toch wel iets speciaals. Uh, kan je dan een keer uitleggen? Eerst heb je normaal een broek aan, dan een ondervest, dat zit hier. Dan een borstplaat, een um, gewone witte vest en dan een elektrische vest. En lange kousen en ja, gewoon schoenen. Waarom zou je iedereen aanraden om aan schermen te doen? Omdat het een uh, heel intensieve sport is ook natuurlijk. Uh, je zweet veel, je doet en je bent heel vaak bezig. En het heeft ook heel veel met het nadenken zelf te maken. Uh, dus ik vind het een, een superleuke sport, omdat het fysiek en mentaal aanspreekt. Kan je kort omschrijven wat dat schermen voor u betekent? Uh, het schermen is voor mij heel belangrijk, omdat ik mij daar echt in kan uitleven. En het is de enige sport waarbij dat ik dat gevoel ook heb.